Defend-off-position En dan gaan ze kijken naar nee. Wie schiet dat, wie schiet dat, wie schiet ja, dat? Kut Deze harten vol, geen motor, geen kenteken, geen helm, gaat hem door Oeh, soepel collega Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Bully, en morgen. Voordat jullie helemaal gek worden van Wim en Kim bij elkaar. Ja, dat klopt, maar het probleem is. Kijk, Wim kijkt naar ah, Wim, staat stil. Weet je, en dan zou je zeggen van, ja, maar dan moet je look at playen en sign to all. Of je zet hem juist op uh, follow. Maar, kijk, dan volgt hij me nu, hè. Dan, nou, dan gaan we nu hierheen rennen, achtervolg de voet. Wim volgt me, leuk. Dan stel we dat ik in mijn auto stap. Dan stapt Wim niet mee in. Nu denk je van hij stapt in, maar nee dat doet hij niet. Dus, daar nou kan ik er later niks mee hè? Dat, Ja, Dat lukt mij verder niet. Um, ze doen verder niks, dus hij mag vanaf nu even zijn dienst beëindigen. Um, heb je daar een oplossing voor? Laat het zeker weten, want dan uh, kan, ik, kan ik ze samen in dienst zetten voor nu. Uh, vandaag uh, Kim in Sandy Source met de T5. Gemaakt door H-E-U-U-U H -E -H -E -U -U -U, geloof ik. Uh, ja, gaaf ding. Uh, Kofferbak heb ik zelf een beetje aangepakt, want er zaten wat dingen in waarvan, of ja, op, op het raam zeg maar. Waarvan ik dacht van, what the fuck is dat? Ziet niet uit, sorry. Uh, voor de rest is het super vet. Kofferbak gaat dicht. Nou, die gaan automatisch dicht zometeen. Schuifdeurtje gaat ook zometeen wel dicht. Ja, dit is wel vet, gemaakt met die band, die zit hier in de echt ook. Hè. Die, die houdt uh, alles hier, dus dat is wel vet. Uh, we zijn er, in zetbouw. Ja. Goed. We gaan zien wat de dienst ons gaat brengen hier in uh, Sandy Shores. Uh, voor Kim de eerste keer in het buitengebied. Uh, een bericht, meteen, voor uh, een bericht voor Een auto-ongeval snelweg. hè? klinkt ernstig. Ga je het alstublieft Priio 2. Oh. klinkt toch niet ernstig. Priio 2, dus anderweg. Uh, en we zijn er al bijna. Uh, um, 1, 2, oké okay. Ja, duidelijk Er staat hier al een pion Fend off position En dan ga ik eens nemen. Belangrijkste is of er geen gewonden zijn De rest komt dan later Goeiedag, hallo. Uh, Goedje om je te zien Gent. Oké, okay, wat is hier gebeurd? Uh, een of de groep group 6 uh, fans ramt me voor de street. Oké. Okay. Iets van. Ik denk hij even van de straat. Ik snap me niet. je should other. groep 6, wat de f hou eens op! Um, ik denk dat iemand is weggereden. Eh, uh, oké. Okay. Nu gebeurt er niks meer. Oh, oké, okay, dankjewel uh, meneer. Hé, hey, die T5 verdwijnt, dat is jammer. Ik moet nu nog met niemand praten of wat? Oh. is nog er niemand. Is hier nou iemand die een gestolen voertuig rijdt? Zou ik daar nou iets? Oh nee. Attention. Dispatch. Ja, oké. Okay, ja, right right um, yeah. ik ga geen waar is misschien uh, het verdwijnt vanzelf wel. Ja, dit is wel echt zonde hoor jongens, dat vind ik. It, dat kan gefixt worden, dat weet ik zeker. Ik ben zelf geen modder, dus ik weet niet hoe. Maar ik weet dat je zo'n dingen kunt fixen, dus ja, misschien handig om dat te doen. Doei doei, er komt een collega die gaat helpen daar en die gaat een schadeformulier etcetera, invullen, uh, voor nu dan, en ook dan melden van ja er is iemand weggereden, um, takelwagens uh, bestellen, maar voor de rest was daar niks nodig qua ambu of brandweer, hij rookte wel, maar uh, laten we zeggen dat dat normaal was. Een uh, groep 6 vehicle. Ik heb geen idee wat dat is. Attention all units. Suspect all units. Links vrij, voor mij vrij. Ja. En mijn stuur is goed ingesteld. Ik moet nu even instellen, want ik heb nu geen false feedback. Attention all units. Suspects last reporting in uh Grande Sonora Desert. That's right. I've smelled. Oh, uh, Zulu, wij gaan even die kant op. Wadan. Oh. Attention all units. Officers report six suspects. Ah, nee. Dan meneer, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Ja, uiteraard. Ik heb zo'n gevoel dat dit echt helemaal fout gaat. Kats, ja. Oh, wacht eens even. Dit gaat echt fout. Hier loopt er iemand. OC, het voertuig aangetroffen. Ligt er iemand uh, bij die is neergeslagen met spoed. eenheid deze kant op. En een ambulance alvast die wel even op afstand moet gaan wachten. Loop. Attention all units. Niemand in het voertuig zitten te zien. Nee. Daar hoor ik iemand. Shit. Wie schiet daar? Wie schiet daar, wie schiet daar? is aanrijden. Kut. Kim onder zwaarvuur, kim onder een beetje op elkaar, dat is voor chill Er wordt met rookbommen gegooid AT te plaatsen, AT te de plaatsen, deze niet te de plaatsen Er zijn gelukkig meerdere eenheden inmiddels te plaatsen We wordt met rookbommen gegooid, we zijn hier in de val gelokt Um, ambu het is niet veilig, ga weg alsjeblieft. Of ja, kom hem maar beschermen. Dat is wel of uh, beschermen, ik bedoel. Hier. Geen zegt op verdacht, wordt flink geschoten. Ja, eentje neer. Ik... Het lijkt op een sniper die ik ook nog hoor. De collega wordt gereanimeerd. Ik hoor een shotgun. ambu ja ambu gaan er niet meteen die verdachten schrijven ja die ruimen natuurlijk meteen het werk op van ons die shotgun people mag je niet in de buurt komen op het moment dat die <coughs> op het moment dat ik hem niet zie en hij mij wel en ik sta in de buurt van hem dan heb ik heel veel shotgun kogels op mijn lichaam weet je weet je Oké, hier veilig. Clear. Politie. Ik weet oprecht niet of ik alle verdachten zal hebben en zo. Hè. zover als klaar moeten zijn dan ga ik even in mijn auto zitten even chillen en wat drinken want ik begin keelpijn te krijgen ik ben net beter en dan begin je nieuwe keelpijn te krijgen dat is niet echt goed nee. dat is niet chill ik heb nog bijna vakantie en, je... en vandaag als de video online komt heb ik vakantie mijn eerste vakantiedag de zaak is de zaak is natuurlijk omdat ja zaterdag de vakantie al begint maar maandag is dan officieel goed ik vind het goed geweest niet met video maar op deze locatie <coughs> locatie dus we gaan lekker, uh, lekker door uh, oh, heel oh, oh, oh, oh, oh, oh, uh, Heel veel doden. Komt de takel waggel. Keuzes, keuzes, keuzes. Ik ga weer hier. Uh, op. Uh, Ik vind het nu echt goed geweest, jongens. Kom op. End Calvert. Nee, nu is het klaar. X. Dispatch calling unit ja, maar ik 6, kan niet oneindig hier aanruiten laten. Laten krijgen. Ah, oh, nu heb ik hem hangen op. Uh, ik weet niet waarom ik hij druk ook. Echt. Ongeluk gewoon. Ehm, is Prioriteit. Priority. Priority. Priority. Priority. Priority. Priority. Priority. Priority. Priority. met Kim vandaag Priority. Uh, in Priority. Uh, meteen feest. Uh, meteen That Dat is Six, all medical aid requested. Respond Ik moet de ambu beschermen bij een slachtoffer. Maar, uh, oh, oh, ja, oh. Oké, okay. deze melding hebben we al een keer gehad. Of vaker, vroeger, vroeger, vroeger, ja, vroeger zeg ik dan. Lange terug. Ik heb hier één keer meegemaakt, in Sandy shows, tot de verdachte, die helemaal neergeschoten, terugkwam. Dus ik, ondanks dat ik nu niks kan, want als ik nu mijn wapen... Ah, dan kan... Ja, nee, kan niet, denk ik. Dan ben ik toch echt op mijn hoede. Uh, ik heb het meegemaakt, dus kijk, achter me, er loopt niemand. Ik zie daar iemand staan aan de overkant, het ziet er een beetje raar uit. En nu heb mijn wapen in ieder geval in mijn hand. Oké, okay, dus, ja... Ik ga naar het ziekenhuis De locatie uh, is een pd, maar ik ga daar niet op wachten allemaal. <coughs> um, ik ga even wat controletjes doen bij de dame, de heer en meneer aan de overkant. Aangezien ik uh, toch wel weet of we uh, niet hier toevallig uh, iets hebben gedaan en vervolgens stonden te kijken aan de overkant. Zo van, hij hey, uh, kijk hoe dat afloopt. In ieder geval, uh, mocht daar iets uitkomen, uit het hele onderzoek heb ik wat gegevens. Rucola, uh, Raluca, Raluca. Lekkere naam, man. En wel. tevens kan ik die man nu zo aanhouden. Waarom zou je denken? Omdat uh, hij aangaf, kijk, nieuwe like uitgemaakt in de team, maar super vet dat hij aangaf of tot op zijn ID 1995 staat en ja laten we eerlijk zijn zo zag het er niet uit goedag, hoi een ID'tje voor me oké okay, dankjewel, bijna verder um, we gaan eens kijken naar van alles wat hier allemaal rondrijdt want ik weet dat een sandwich was van alles lekkers rondrijdt wat we lekker aan de kant kunnen gaan zetten, golfkarretjes, quads, de, noem maar op. Rechts en vier ook voorhangen, geen stoplichten, het betere leven. En misschien nog niet kun je niet eens doorrijden, want elk kruispunt moet je stoppen. het 100% realisme gaan ja, en op de Nederlandse teken zal ik die auto nog kan moeten zijn, want dat is geen kenteken op de trailer. Maar ja, goed, daar kun je ze en niet voor bevragen in LSP En je kunt ze geen bekeuring geven voor uh, no number plate on bla bla bla. Ik ga even naar de hoofdweg, want daar rijdt een motor ik heb het gevoel dat hij geen helm heeft uh, wat ik zo van afstand kan zien. Snel hier tot hij langs rijdt en tot ik goed zicht heb. Een petje vind ik geen helm inderdaad. Uh, geen, ook geen kenteken zitten. Uh, even kijken. Uh, geen kenteken. Geen helm. Oké. Okay. Bericht voor alle wagen. Zij achtervolging, en, motor, ja, uh, geen kenteken, geen, geen, geen helm, gaat hem maar door. Negeren stopteken, loopt uit. En linksaf richting vliegveld. <coughs> Weg wordt versperd door een boot. vinden een doorgang langs het vliegveld. het ah, is koppelen alsjeblieft. Uitloop, ja, B-klasse, en achter, naar achter, ja, kom maar uh... heeft uitloop gaan richting snelweg, probeer te voorkomen tot hij daar uh... op gaat, uh... uit de soepel collega! Staan blijven! Even liever, kom op, hier staan blijven! Oh, ja, yeah, lekker man! Staan blijven voor het feest door de command die in een politie B-klasse rijden Ja, lekker man! Hey, uh, dat was uh, Teamwork, uh, ons, uh, onze slip daar, hier zo. Oh, je B-klasse is al weg, maar... Uh... <coughs> <coughs> Ja, dat scheelde ongeveer uh, 2 centimeter. Uh, meer heb je nog niet nodig. Dus uh, verdachte is... Oh, ik moet wel weer... Oké. Okay. Eén op. collega vraagt om assistentie. Assistent in Davis Courts. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Hoi. We gaan het terug naar Santa Shores en dan gaan we eens kijken wat we daar nog allemaal aantreffen. Is uh, uh, uh, dat uh, nee, de motor te laseren. De collega met de motor. 1202 OC, we komen aan. 1201 dat hij 1201 over. 1, Lincoln, 18. We hebben een traffic alert voor een high ranking game member in transit. Yep. Ja, lekker. Um, er komt hier eentje omhoog. En die wordt uh, gezocht. Aan uh, ANPR-camera's gaan we daar een hit op. Treffen zijn vol voor V90. Dispatch calling unit 1, Lincoln, 18, approach with caution. Ah, kut, he got the snow off. Zij, uh, af op het snelweg. Ga een in deze kant op. Ook uh, voor de veiligheid een beetje. Nee, zet hem niet daar alsjeblieft. Ik probeer hem met je uit te Oké, okay, uitstappen, handen uh, de Ja? Ik. Mijn collega's hebben al de vuurlijnen. Ik zet mijn. Uh, oh, oh, oh, oh, oh, uitsstap, uitslappen, uitstappen. Uitstap, uitstap, uitstap. staan blijven! Op knieën! Nee, op knieën! Handen omhoog houden! De bestuurder lijkt uh, rustig te blijven. Op je knieën blijven zitten ja? Jij ook! Op knieën! Dat gaan we niet doen hè! Jongens, pak die gast hier. Ik pak die volvo. Um. Oké. Okay. Um, even denken. We gaan hier uh, dan mee kappen. Um. Ja, wat er gebeurde. Um. <coughs> ik weet niet waarom hij niet raakte. Dat had een helemaal een kogelwerend glas ofzo. Um. Het, het was zo dat ik... Uh... Die bijrijden die rennen albas af, dus die wil ik eerst veilig. Ja eigenlijk vertelde dat hij een bom, hè, dan had je gewoon een uh, dikke boom. Maar uh, en ik draai me om en die gast die doet zijn omlaag. Dus is eigenlijk een reden om te schieten. Om in ieder geval te zeggen van hey, even uh, heel snel alle mogen verschieten. Um, en ja, die stopt in en begint te schieten en ik had geloof ik kogels raak of zo. Uh, ja, en toen snapte mijn hele game dan niks meer van. Want ik geloof dat ik ook een beetje die ene die wat uitstapte had gedismist om het maar zo te zeggen wat ik zo snel een beeld zag uh, unit, maar we gaan op een punt weten en dat het gaat hetzelfde verhaal zijn denk ik die gaat zo meteen op Rutte omhoog komen vrij vriend je hebt geen fuck ja, maar. En deze gaan we anders aanpakken. Unit Lincoln 18. Approach with caution. Oh ja, lekker man. Lekker weer Kim. Beide handen mogen uitstappen. Ik weet niet wie erin zit, maar dat boeit me niks. Gewoon beide uitstappen, ja? Oké, okay, ik moet het even inhouden. Handen omhoog. Ja dat dacht ik toch. Kim schiet gewoon hoor vriend. sc schoten gelost, uh, wilde er vandoor gaan. Wederom beter geveetje. Um, ja, liggen blijven. Overhein zitten en maak jezelf bekend. Je kan niet veel anders in zitten. 1205 volledig vrij. Wapensbergen verdachte aangehouden. Oh ja, lekker man. Heel veel drugs bij je. Ga transport transportje deze kant op. Ja. Uh, moet ik geloof ik inhouden. In Goed, nu gaan we naar.. Uh... Ben dat is gehoord. Uh... Kijk, uh, ik heb één ding, dat was een groot. Hey, dangerous drive Resisting OS, very high skilled drug dealing, oké. Okay. Laat zeggen 10 jaar, 20 jaar, netjes man. Het heeft Kemte goed gedaan. Oké, okay, dus uh, ja, dat snap ik al. Hier een takenwaardje voor en dan ga ik uh, richting bureau waar het weer mooi is geweest uh, voor vandaag. Uh, vind ik dan, ik weet niet wat jullie vinden, maar ja als je als jullie nu vraagt dan heb ik daar toch niks aan. We gaan naar het bureau en uh, daar eindig ik de video. Als jullie willen kijken hoe ik naar het bureau rijd, dan mag dat. We zeggen jullie van ja dat gebeurt nu toch niet meer dan ja moet je even kijken hoe lang de video nog duurt voor hetzelfde, dat krijg je nu een dikke achtervolging of wat. Voor voel het beschoten of een melding waarvan ik toch denk, oh ja die wil ik nou wel even aannemen. Uh, als de video nog een minuutje of twee duurt dan weet je wel dat er niks meer gebeurt um. Ja, ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken of jullie een leuke video vonden. Ik euh, <coughs> zie jullie graag voor over twee dagen. Denk na, denk na, denk na. Ik denk, ik ga het proberen op te nemen. Uh, met de VOA, verkeersongevallenanalyse. En hoe dat er gaat uitzien, zie je over twee dagen. Als, ook, als ik over twee dagen een hele andere video online heb gezet. Ja, dan komt mijn bericht uh, over de teleurstelling van jullie. En waarom het niet gelukt is. Uh, dus... Uh, Jullie gaan het zien, oh daar werd we een bij aangereden. Sta op, sta op, oh ik vind dat zielig. Rest in peace brother. Zijn vriendjes maken al geluiden. Ja dan, dat verkeer hier. We gaan naar rechts. Uh. En we gaan geen meldingen maar aannemen. Uh, voor de mensen die nog kijken, ja ik hoop dat het is leuk voor met Kim. Laat zeker even weten in de reacties als je weet waarom uh, Wim en Kim nou niet samen kunnen op dit moment. Dit is het ziekenhuis. Um, en waarom Kim, Wim dus niet instapt of andersom. Um, en dan zou ik zeggen tot over twee dagen. Tot dan. Doei.